Hey, wat leuk dat je luistert naar de Kinderbijbel podcast van Bijbelshandboek.nl. Vandaag ga ik jullie een bijzonder verhaal vertellen, het verhaal van Noach. Dit verhaal staat in de Bijbel, in het boek Genesis, en dat is geschreven door Mozes. Toen God de aarde had gemaakt, was alles goed en mooi. Maar de mensen maakten er een potje van. Dat begon al bij Adam en Eva, weet je nog? Zij luisterden niet naar God en zo kwam de zonde in de wereld. Ook daarna gingen de mensen steeds meer de dingen doen die God niet goed vond. Niemand luisterde naar God. Ze deden zoveel slechte dingen dat God er heel verdrietig van werd en ook boos. Hij kreeg er zelfs spijt van dat hij de mensen had gemaakt en hij wilde de aarde en alles wat erop was vernietigen. God besloot gelukkig wel om opnieuw te beginnen, samen met Noach, want Noach was anders dan de andere mensen. Hij hield van God en hij leefde op een andere manier, hij leefde zoals God het had bedoeld. Noach moest van God een grote boot bouwen, een ark. Daarin zou hij samen met zijn familie gered worden. Ook de dieren mochten mee. God vertelde dat er een verschil was tussen reine dieren en onreine dieren. Reine dieren waren geschikt om te offeren, onreine dieren niet. Een voorbeeld van een rein dier was het schaap en onreine dieren waren bijvoorbeeld ze varkens of zwijnen. In de ark mochten zeven paardjes, mannetjes en vrouwtjes dus, van alle reine dieren mee en één paardje van alle onreine dieren. God vertelde Noach precies hoe groot de ark moest worden en hoe het eruit moest zien. Hij moest heel lang worden, 150 meter lang en 25 meter breed en 15 meter hoog. Heel groot dus. De ark moest ook drie verdiepingen krijgen, want er moest heel veel aan boord. Noach luisterde goed en ging aan de slag en begon meteen met timmeren. Noach is er best lang mee bezig geweest, maar... Eindelijk was de ark klaar. En toen mocht hij samen met zijn vrouw en zijn drie zonen, Sem, Gam en Javed, naar binnen. Ook de vrouwen van Sem, Gam en Javed mochten mee. Het hele gezin van Noach dus, en daarna ook de dieren. Toen iedereen in de ark was, sloot God de deur. En toen ging het regenen, veertig dagen en veertig nachten lang. En alles overstroomde. De ark bleef gelukkig drijven en binnen in de boot was het droog en veilig. Na die veertig dagen liet God het hart waaien en toen stopte het met regenen. Maar de hele aarde was bedekt met water. Het water was zelfs zo hoog dat de bergen onder water stonden. En dat duurde 150 dagen lang en niets kon dat overleven. Alle mensen en alle dieren die achtergebleven waren. Alles ging dood. Maar eindelijk, heel langzaam, begon het water te zakken. En de ark bleef vastzitten op de toppen van de berg van Ararat. Het duurde heel lang, maar eindelijk zag Noach weer iets van de aarde terug. Veertig dagen later opende Noach een raam van de ark. En hij liet een vogel, een raaf, uit het raam van de ark vliegen. De raaf vloog dagenlang heen en weer... Maar, kwam toen niet meer terug. Daarna liet Noach een duif uitvliegen. Maar al snel kwam de duif weer terug. Er was nog veel te veel water op de aarde en de duif kon dus nergens een rust plaatsvinden. Noach wachtte zeven dagen en liet de duif toen nog een keer uitvliegen. En toen kwam de duif terug met een olijftakje in haar snavel. Daardoor wist Noach dat de aarde bijna droog was. Hij wachtte nog zeven dagen en toen liet hij de duif weer uitvliegen en toen kwam de duif niet weer terug. Daardoor wist Noach dat de aarde weer droog genoeg was. Toen zei God dat Noach uit de ark mocht gaan, samen met zijn familie en alle dieren. God zei dat alle dieren weer jongen zouden krijgen en dat er dus weer nieuw leven op aarde zou komen noach was daar erg dankbaar voor en hij bouwde voor god een altaar hij slachtte van de reine diersoorten één dier en offerde dat aan god toen maakte god een regenboog aan de hemel en hij beloofde dat de aarde nooit weer op deze manier vernietigd zou worden de regenboog was daar een teken van een regenboog dat weet je natuurlijk wel, is een gekleurde boog in de lucht en die verschijnt als het regent en als tegelijkertijd ook de zon schijnt. Een boog met de kleuren rood, oranje, geel, groen, blauw, paars, Heel mooi om te zien. En die regenboog staat zo af en toe nog wel eens aan de hemel, toch? Nou, dan weet je nu ook waarom God die regenboog heeft gemaakt. De regenboog zegt dus iets over hoop en over de belofte van God. Tot zover. Volgende keer weer een nieuw verhaal. Tot dan!